It's <laughs> nog De politie. De opdrachten van de burgemeester voor deze demonstratie. Iedereen, iedereen, Is de kleine, No! We gaan weer eens het land Wat gaan we doen? We gaan strijden. Hier spreekt de politie, de steeds... politie, hier spreekt de politie, de burgemeester heeft de notenpel afgegeven, u dient zich te verwijderen in de richting van het concertgebouw of geweld zal worden gebruikt, ook al denkt u niet deel aan de demonstratieve uiting zult u het plein moeten verlaten. Attentie, attentie, hier spreekt de politie. De burgemeester heeft de notenvel afgegeven. U dient zich te verwijderen in de richting van het concertgebouw, want geweld zal worden gebruikt. Ook al neemt u niet deel aan een demonstratieve uiting, zult u het plein toch te maken. MUZIEK Attentie, attentie, hier de politie. De burgemeester heeft een pleterval gegeven. U dient zich te verwijderen in de richting van het concertgebouw of geweld zal worden gebruikt. Ook al neemt u niet deel aan een demonstratieve uiting, zult u het plein moeten verlaten. On on se met on se Wait for the rebound politie ja, de burgemeester heeft de noodoproep afgekeken. Ja. Toen die net ja. Dat er weer. Ja. Dat is start, uh, weer ja. Ja. de Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Zonder pak terug. En dan voor slappe hey vertoning. En jij hoort de volgende weken. Take my view, take my view, take my view, take my view, take my view,